We hebben de tijd hè, maar we hebben geen haast hè, rustig aan. Hey, three, three. Zo, vasthouden, met je wijs hier en je duim daar, zie je dat, goed zo jongen. Nou, doe dan maar even tussen twee klemmen en een paneel. Bam!